ik ben hier met danielle van mierlo van het kanaal daniëlle van mierlo en daniëlle is dressuur amazone en zelf natuurlijk ook vlogster dus kijk vooral even op haar kanaal en vandaag gaan wij het even hebben over dingen die wij haten en hoe komt dat vandaag zijn we hier voor een andere video en toen appte ik haar en zei ik, ik moet op de fiets en ik haat fietsen en wat zei jij ik haat fietsen ook heel erg en ik heb gewoon medelijden met je. Precies, en waarom haat jij fietsen? Gewoon de hele beweging, hoe snel je ervan buiten aanraakt. Ik vind gewoon, ja, fietsen is gewoon niet mijn ding. Ik val ook vaak met de fiets, dus dat is ook wel echt een <lacht> reden dat ik denk, nou, dat is niet voor mij gemaakt. Dus ik ga bij wijze van spreken nog liever een half uur langer lopen dan dat ik op de fiets moet. Ik ook. En niet omdat ik er afval, want ik val er niet af, <lacht> maar ik heb mijn eh, middelbare school... Carrières heb ik moeten fietsen van Katwijk naar Wassenaar oh. en dat was genoeg voor de rest van mijn leven. Ik heb er gewoon, ik vind echt, ik vind gewoon helemaal niks. Nee, nou daar ben ik het, ja, dat snap ik heel goed. Ja, ja. dus dat. En wat haat jij nog meer? Ik haat negatieve mensen. Wel. Ja, dat snap ik. Want ook meegemaakt. Moet je gewoon niet doen. Maakt het leven voor jezelf niet leuk en leven voor anderen niet leuk en. Uh, zelfs voor je paarden maakt het het niet leuk, dus uh, nee. wees niet negatief, dat haat nee. ik. En je mag best een dagje negatief zijn, je mag zelfs een week negatief zijn, ja. maar daarna gewoon schop onder je kont en ga met die banaan. Ja. Weet je wat ik haat? Haatreacties. <laughs> ja. <laughs> ja, ik ben nog niet zo groot dat ik die uh, ook krijg. Nee? Maar, uh, heb jij nog geen haatreacties gehad? Ja, en anders verwijder ik ze gelijk. Dus ja, maar dan heb je ze wel gegeten. gehad. Ja. Ik heb ze af en toe wel eens gehad, maar ja, daar ben ik het ook heel erg mee eens, haatreacties. Ik bedoel, zeg dan gewoon niks. Nee. Als je, je hoeft niks leuks te doen. Je mag best commentaar hebben, je mag dingen niet leuk vinden. Ik vind het prima als je feedback geeft. Je mag ook tips geven. Allemaal hartstikke leuk, maar haatreacties, dat begrijp ik gewoon niet. Nee. Echt niet. Waarom zou je je tijd voldoen aan het geven en het intikken van zulke vervelende dingen? Dat snap ik niet. Nee. En die mensen moeten dus ook eens omdraaien, wat als zij een haatreactie krijgen, dan liggen ze daar s'avonds misschien ook wel eens een keer wakker van of dat je denkt, nou waarom, waar komt dat vandaan? Nou, nee, wakker liggen doe ik niet, maar ik vind het wel voor Kim en Tessa heel vervelend. Die zijn ja, natuurlijk een stuk jonger ook. en, uh, en ik, ik stuur er heel erg op, dus ik ben continu alle reacties door aan het kijken, maar dat haat ik, ja. Jij nog één? Ik haat wind. <laughs> op de fiets! Dat is gewoon ja, dubbel dat is, erg! Dat is dubbel haat. Die situaties moet je ook niet opzoeken voor jezelf. Al uh, zie ik hier vaak wel, we hebben precies zo'n uh, winderig plek hier zo. En dan zie ik mensen zwoegen naar school. En dan zou ik ze gewoon bijna willen aanduwen, zo van, oh, ja, maar wind haat ik echt. Want? Um, daar word ik zo onrustig van en heel zagrijnig. Dus als ik negatieve gedachtes wil vermijden. Moet ik wind ook vermijden. Oké. Okay. Dus, dus het je... is allemaal eigenlijk een cirkeltje wat met elkaar te maken kan hebben. En je vindt het niet lekker dat er nu een windje langs ons rug waait? Ja, windje. Oh, oké. Wind. Okay. Dus vanaf windkracht 6 is het uh, klaar? Ja, windkracht daaronder al hoor. Vier? Hmm. Hmm. Twee? Ja, dan gaat het ergens beginnen al. <laughs> nee hoor, maar uh, ja, we zitten hier uh, achter op de open vlakte en met jonge paarden en wind. en zonder binnenbak en wind en regen met wind. Ja, dat, dit is gewoon niet mijn ding. Ik hou wel van regen. Ja, ik ook. Vind ik echt fijn. Ik ben wel een regenliefhebber. Ja, maar ik hoop... wind... Uh... Nee, ik ook nee, niet. niet. Weet je wat ik nog haat? Bloemkool. Ik mm. vind het zo niet lekker. Rauw vind ik het wel lekker. Dan kan Bloemkoolsoep ik gewoon Bloemkoolsoep is wel lekker. Als het gewoon... Uh, nou, dat, dat... Nee, doe maar niet. Rauw in een salade vind ik het lekker. Maar ik zou niet weten waarom je een bloemkool zou koken. En dan vervolgens op je bord neer zou leggen. Dat vind ik gewoon echt vies. Dat haat ik. Jij vindt bloemkool wel lekker. Mm. Nou, je doet me er geen plezier mee. Gewoon een frietje met of zo. Ja, gaan we in de, <laughs> de, de eethaat... Ja, uh, weet ik niet. Ik, ik heb sommige dingen haat ik echt een, een van. Ik denk dat heel veel mensen nu zeggen... Ja, ik ook. Spruitjes. Dat vind ik toch wel weer lekker. Nee. Lekker roerbakken. Jij haat spruitjes. Oké. Okay. Uh, ik denken hoor, of er nog meer dingen zijn die ik haat. Heb jij nog iets dat je haat? Blaren. Blaren? Oh, waarom? Nou ja, laarzen, hakken, uh, verkeerde gimpen, uh, paarden die uit je handen schieten, gisteren nog gehad. Gewoon de brandblaren. Ja, de blaren gewoon. Ja, ik heb heel veel blaren, maar ik haat ze niet. Oh. Ja, ik vind het soort knap dat mijn lichaam in staat is iets wat ik gewoon vernacheld heb weer op te lossen. Ja, dat zijn niet positieve gedachten. Hé. Hey. Dan we komen we weer. <laughs> ah, wat heb ik? Ah, oh, weet je wat ik ook wel echt haat? Rijbroeken die niet goed zitten. En dan jij stapje verder. En dan krijg je onderbroeken die niet goed oh, zitten. Oh, dat is ook nog wel erg. Ja, dat is, dat is nog erger. Ja, dat is waar. Ja. ja. Onder je rijbroek, een onderbroek die je niet helemaal. Ja, en, dan, ja, ja, ja. en dan les hebben bij een, uh, bij een uh, fijne trainer, die, die mannelijk is. En dan denken: uh, Mijn ondergoed zit niet lekker. Mm, dan ga ik het niet even goed doen. Bij wie was je? Maakt niet uit. Nee, jammer. Dat blijft het gebreid van de onderbroek. Ja, maar het klinkt wel een beetje alsof ik uit ervaring spreek. Ja, toch? precies. Ja. Hey, ik heb het ook wel met rijbroeken. Ik heb rijbroeken gehad. En dan, uh, ik heb echt een heel fijn zadel, daar heb ik heel veel geld aan uitgegeven. Ik zal even ons sponsor noemen, die was nog niet mijn sponsor, maar dat was Precier. Oh. En ja, ja, dat is echt, echt een heel fijn zadel. En toen had ik een rijbroek aan en dat was een verkeerde, ja wel, toen Rijtassen. ik hem kocht. Nee, toen ik hem kocht, zat hij ja. prima en toen ging ik ermee rijden en toen zat echt de hele binnenkant van mijn benen kapot. Dat is knap, hè? Dan denk ik, hoe krijg je het voor elkaar met een rijbroek? Ja, ik heb het ook wel eens. Ja, Zo net dat randje boven je laars. Nee, dat heb ik nooit. Ik heb altijd op binnenbeen of, binnen benen, of bij, je, bij je bips, billen. Oh. <laughs> je hebt de binnenkant bij je rijbroek bij je laars daar. Ja, dus eigenlijk precies hier dit randje ziet nu ook dat, dat mijn rijbroek er overheen gaat. En dan heb je wedstrijd. Dus dan ben je gewoon natuurlijk alleen maar aan het doorzitten. En dan voel je het daar al kapot, kapot gaan. Ja, ik heb uh, de littekens daar zitten, maar dat is ook gewoon door je rijbroek die dan niet goed zit. Elke keer dat velletje zo lekker ertussen. Dat is en dan het voordeel dan, dat ik gewoon in B rijden, heb ik dat niet. Lekker licht rijden? <laughs> ja. Ja, zo, zo hebben we allemaal wat. Ja, precies. Uh, nou, ik weet niet. Verder, ik heb niet zoveel haat in me, maar... Nee, dat, misschien is haat ook wel een heel sterk Nou, nou met ik ga fietsen niet, fietsen ik haat ja, fietsen echt, ja, ben fietser, ben echt, echt, echt. Ja, die krijgt gewoon een stempel Ja, uit. echt. Die, die durf ik wel echt te haten noemen, ja. ja. Kijk, filerij is ook niet leuk, maar vind ik ook niet heel erg. Nee joh, trouwens. Dan doe je muziekje aan, muziekje lekker meezingen. Als ik heb het al regent, wel... dan is het nog lekker. Ja, dat is waar. Wappertjes aan zo. Ja, oh. dat is eigenlijk wel een soort gezellig eigenlijk ja. in de auto. Ja, vind ik ook. Dus uh, ja, dus eigenlijk hebben we niet zoveel te haten. Nee. Verder is alles best wel oké. Okay. Ja, en En veel leven. dingen ook wel leuk. Ja, vind ik ook. Dus nou, dit waren de dingen die wij haten. Misschien ja. kun jij hieronder in de comments even achterlaten wat jij nog haat. Misschien zo, dat wij de, wel iets zijn. Dat denk ik ook wel. En dan kunnen we misschien nog wel dingen herkennen dat we denken, nou die vinden we ook niet zo heel tof. Nee. Nou ja, nee. Dus vergeet niet even bij Daniëlle van Mierlo haar kanaal te kijken. Ik zal hem uiteraard op het eindblad daar ergens of daar ergens komt dan zo'n rondje. Dan hier zo, uh... Nee dat hoeft niet want ik heb een eindblad dus oh. dan wordt dit klein en dan aan de zijk, zo om jullie heen zo. Hier zit een randje en dan wordt het blauw. Oh ja. Oh zo, ik kijk zo daar. Ja. Ga ik je leren. Ga ik je naaten. Dat geeft niet, dat is goed. <laughs> en dan uh, staat daar een rondje en daar staat dan haar hoofd in met een paard en dan uh, klik je erop en dan ben je geabonneerd. Zo simpel, simpel. is het En leuk. En Precies. ik ben daar blij mee. Dat denk ik ook wel. Dus uh, vergeet haar niet even te abonneren en te kijken natuurlijk. En dan zien we jullie heel graag in de volgende video. Doei! Doei!